Welkom bij mijn YouTube-serie Reageren Op, waarbij ik reageer op YouTube-kanalen van mensen die daar toestemming voor hebben gegeven. Waarbij ik tips geef voor jou en natuurlijk voor degene op wie ik reageer. Vandaag kijken we naar Jens Gaming NL. Het kanaal staat hier al voor. En mocht je meer van zulke video's zien om voor je eigen YouTube-kanaal ook meer dingen te leren, klik dan hier of hierboven op het i'tje, zodat je daar eigenlijk in een afspeellijst terechtkomt waar je misschien wat meer van kan leren. Ik loop eigenlijk weer dezelfde punten door, net als bij de vorige video. En we beginnen eigenlijk bij je niche. En als ik zo kijk, heb ik het gevoel dat het gaat om Fortnite. Want ik zie hier Fortnite, Fortnite en dat ken ik toevallig. Ik ken, weet wat Fortnite een beetje is. Dus duidelijk zie ik een beetje van, oké, okay, zo ziet het er een beetje uit. Maar alleen Fortnite doe je er iets speciaals in. Ik bedoel, ik snap wel duidelijk wat je uh, keywords moeten zijn, dus wat, uh, waar het om gaat, het gaat om Fortnite. Alleen moet je alleen nog even gaan kijken in wat categorie van Fortnite wil jij video's gaan maken. Want gewoon uh, wedstrijden doen, dat doen natuurlijk de grote YouTubers al, zoals een uh, Enzo Knol bijvoorbeeld. Die kunnen dat doen omdat ze al een hele grote volging, volgers hebben. Maar je moet je nu gaan afvragen van wat voor waarde kan jij binnen Fortnite brengen? Doe je bepaalde challenges of andere dingen. En dat zie ik niet naar voren komen in, ieder geval in je titels. Of maak je juist van die grappige compilaties. Dat kan ook. Kijk heel duidelijk van wat voor extra waarde kun je brengen. Wat er, waar jij denkt van well, daar ben ik goed in. En dat vind ik leuk om, uh, om te doen. En dan kan je daar misschien meer op, uh, op focussen. Voor de rest mis ik hier heel veel kopjes hierboven. Zeker de over jouw sectie. Die heb jij niet aanstaan. Dat zou je toch even aan moeten zetten. Verder... Mis ik ook een uploadschema. Kijk als ik misschien een video klik. Nee, ik zie in de beschrijving verder ook geen uploadschema naar voren komen en in je banner ook niet. Dus ik raad je aan om dat ook duidelijk even gaan nadenken hoe vaak per week ga je uploaden. Want je hebt de afgelopen vier dagen en drie dagen geüpload. Je moet duidelijk een, een schema maken. Je kan het van tevoren ook via plannen, Dus dat je misschien meerdere video's gaat maken. En dan bijvoorbeeld één keer per week of twee keer per week gaat uploaden. Dat ligt aan hoeveel tijd je natuurlijk hebt. Dan je kanaalnaam JensGamingNL. Eigenlijk in de vorige video bij SimsGamingNL ook heb gezegd. Je naam zegt niet zoveel van dat het om Fortnite gaat. Dus ik raad je aan om als je bijvoorbeeld Fortnite gaat livestreamen of waar je, wat je categorie uiteindelijk gaat zijn. Dat je je naam daarin aanpast. Of je kiest ervoor, wat ik doe, is je volledige naam daar gewoon neer te zetten. En dat je je eigen naam als ding kiest. Dan gaan we even kijken naar een video. Dit is een livestream, dus ik vind het heel goed dat je al aan het livestreamen bent. Pluspunten daarvoor. Dan gaan we even de... Het zijn allemaal hele korte video's, dus ik denk dat ik ze alle drie even ga bekijken. Ja. Deze video zegt eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik begrijp niet wat, wat het doel daarachter is. Dat mis ik in een titel, in de thumbnail en de video is eigenlijk uh, te kort. Raad bij jou in ieder geval heel erg aan van joh, ga kijken wat voor video's je wilt gaan, uh, gaan maken. Ik weet niet of dit copyrighted is, dus ik zet hem heel even uit. Maar onthoud eerst een hoek van de eerste vijf seconden van waar het over gaat. Dat zie je ook in mijn video's heel duidelijk naar voren komen. Uh, social media's moeten natuurlijk naar voren komen en in de beschrijving. En daar kom ik zo nog even op. Mij is nu niet duidelijk waar je video precies over, uh, over gaat. Dus ik raad je aan. Ja, wat ik net eigenlijk ook zei. Verder, oh my god, kijk dit. Ik, ik weet niet waar dit dan over gaat. Ik, het is wel heel goed dat je hier in een, een, een hoek. Dus een haak uh, erin zet voor de eerste 5 seconden. Om mensen echt naar binnen te trekken. Maar je zet hierbij dan ook dat het om Fortnite gaat. Omdat het om jouw YouTube kanaal gaat. Hierboven of hierboven zal ik even video linken. Wat handig is bij het uploaden van je YouTube video en verder volgens mij heb je ook geen ondertiteling dat zou ik je ook aanraden om te doen in ieder geval als je wat langere video's gaat maken en heb je een eindscherm ik vind dit al wel heel goed dat je je statistiek laat zien dat is wel heel populair momenteel dat zoveel van de procent dan heeft uh, geabonneerd ik zou dat meer naar voren van de video halen en eindschermen hier geplaatst plaatsen zodat ze door willen kijken want dat is een belangrijk op YouTube dus die kijkminuten dan gaan we even terug naar je kanaal verder een kanaal trailer en een kanaal intro, die heb je ook beide niet, dat zou ik ook aanraden om even te doen. In je kanaal trailer zet je natuurlijk neer van waar je kanaal nou over gaat in een minuut, anderhalf minuut tijd. Thumbnails zeggen eigenlijk ook nog niet uh, zoveel, dus dat zou ik ook aanraden om daar even naar uh, te kijken. Playlists te voegen. dus ik hoop dat je hier in ieder geval wat aan, uh, aan hebt. Vond je dit nou een handige video? Laat dan even dat duimpje achter omhoog en vergeet niet te abonneren. Laat ook in de reacties achter misschien jouw kanaal. Of dan, je mag dit nakijken en dan zou ik even voor je gaan kijken. En dan zie ik jullie volgende week weer. Nou, doei doei!